Ik en Ekerbeel die waren een beetje aan te kloten met andere mensen in hun channel. Jongens neem je dit niet te serieus, het was gewoon een beetje grappig, het was puur voor de fun. Het was niet om iemand te kutsen of zoiets. Enjoy de video boys, Mo misschien morgen nog een video als we even 20 likes halen binnen 24 uur. Yo! Ja, dat strijder. Dat is me! Godverdomme challas, jongen, ik word helemaal gek van die kutgoblin! Kom hier! Een community meeting doen. wil die ons IRL ook offline gaan boeten ofzo? <laughs> Paar, uh, van Godverdomme. Van ik heb een paar stukjes van de. Ik heb er 10, daar kan ik nieuw mals aan mee stichten. Ja, dat doe nice. ik ook. Ik ga ook nog wat van, uh, van, van deze lijn afhalen. <lacht> <lacht> <lacht> ja, de dat is wel goed. Als Gerlof dit weet, hij gaat zo pissed op mij worden. Oh. <lacht> ah, We sorry. hebben nog iets te lachen. Ja, hier, kijk, 14, uh, ik heb 14 stukjes. Ja, jongen, dit is echt aanslag, dit is echt aanslag. Oké, oh, oh, kom op ja. Oké okay, jongens, nieuw malzan. Ehm. gangster, hallo. Nee, kan het niet, oké. Okay. Bij deze is dit malzan gebied. Hahaha. Ik weer helemaal. Chris is weg, Chris is Jongen, wie ben jij? Ik weet niet dat die malzan naar achter staat. Dan wordt dat toch schande. Hoor ik nou hackability? Nee, nee dat nee, is schip, dat is dat mijn goede vriend. Godverdomme, wie raakt mijn de <lacht> <lacht> Ik heb Malzaan gesticht. Yes, hey. He Malzaan. Meer land voor ons. Jongen, Malzaam land, jongen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> het Moet je nog een klap hebben? <lacht> een nieuw Malzaans land is gesticht. <lacht> Jongens, iedereen kent het liedje Kiki je Loopt niet, hè? Waarom kan ik... Kijk dit oh. zo. Baby, do you ja, love okay. me? Trade. let's go. Nieuw man, <laughs> land is gesticht. Klopt. Als iedereen op land gaat, worden we sowieso niet allemaal gebed. enkel we bar. Jongens, dit is uh, nieuw... Kan iemand hier komen, even nieuw Hyperiaans land? ik heb sowieso een team Nieuw Hyperiaans land, iemand? Ja. Ja, ik wil meer, Jongens, wil mee. we zijn naar het landrushen, je ga eens weg, ik wil een screen maken. Oh ja, shit. <laughs> Jongens, oké, kom, maar gaan landrushen. Ja, ik zie, de, ik zie dat, ja ik stinkt die, ja, ik hier, stinkt ja die man, je... Ik ga een action aanzetten, ik ga gewoon recorden en dan gaan we het gewoon uploaden als je je lekkere landrussen Ja ja, oké, okay, let's go, let's go, beter als, beter als er hier één guy staat dan gaan we gewoon kaartland We kunnen nu, we kunnen nu fucking Catland rushen. Ja, ik ben mijn action nog aan het opstarten Ja, ik, heb, ik ben nu aan het recorden al Ja, oké, okay, ik ben ready Oké, okay, go, go, go, go, go boys, allemaal, go, go, go, go, go oh, <laughs> Doe er open, doe open, doe open! Doe open, doe open! Ja, let's go! Ja! Ik heb Let's go! Fuck him! Fuck him. ga van jongens! Let's go! Fuck hem! Dit land is nu van ons! Ja! Wij worden allemaal geband, hè, dus ik weg. weg. Ja, ik... ja klopt, natuurlijk worden we geband, maar ja, ik speel goeie. na deze dag de klote toch niet meer op RKD. Hoe is dat niet? Dat ik RKD echt fucking saai vind eigenlijk. <laughs> maar ik zit daar gewoon te klooien, dat is leuk. Hoe? Het is verboden landrust te doen. Ik log uit! <laughs> ja ben je uitgelogd! <laughs> ik ben uitgelogd. Ik ook, ik ook, ik ook. <laughs> heb ja, vol oh, zet Oké, okay, let's go terug online. Ben ik gebend? Nee, ja, ja, ik ben ook weer gewoon niet, niet, niet gebend. Hoe, uh, Hoe, we... ja, daarom... Hoe zijn we niet? Hoe zijn we? Ja, daarom. Hoezo zijn we niet gebend? Beter gaan. Hey, ik heb Waar ben je? Beter gaan we gewoon even terug naar nee. Slambrug. Rennen, nee. rennen, rennen, rennen. Oh, wij komen ja, we zijn gewoon ik gebend. Oh, kut. Ja, kut. ja, we zijn dood. Niet reageren. Ik reageer gewoon. Ik reageer. Fuck it. Ik word gebend. Waarom ben je op hiervan? Uh, zeg maar, ik, okay, ik, was, ik was hier uit, uit. Ik ben er! Uh, ah, <laughs> ben je ook geband? <laughs> ik ben ook geband, maar ik heb daar niemand zijn set. Yes! <laughs> <laughs> oh, dit is <laughs> Nou, nah, Ik heb dat het leuk was, leuk. Was leuk. Ja, het was leuk. Het was leuk. Ik plezier gehad. Ja, daarom. Top. Top, helemaal.